Een hele goede morgen. Lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zaterdagmorgen, moederdag. Af zaterdagmorgen, hoe nou. Zondagmorgen, moederdag. Uh, ja, het wordt natuurlijk lastig. Hè? Voor mij, in ieder geval. Want, uh, ja, voor een paar maanden terug is mijn moeder overleden. Dus dat uh, is natuurlijk. Uh, ja, weer even minder. Uh, eentje met een dubbel gevoel. Natuurlijk uh, thuis de kinderen met, uh, met hun moeder, dat is natuurlijk logisch. Maar uh, ja, voor, uh, voor mij is, en mijn zus is het toch wel eventjes, uh, weer even anders. Uh, Zoals er zijn natuurlijk meerdere dingen dit, uh, dit jaar die anders gaan lopen. Uh, een verjaardag uh, die al gehad van, uh, van familie waar ze dan niet bij is. Ja, nu mijn moederdag. Straks natuurlijk met haar verjaardag. Uh, ja, zo zijn er natuurlijk heel veel van die dingen die, die nu komen waar je, waarop je ze dus gewoon, uh, ja, gewoon, gewoon mist. En uh, ja, uh, dat is moeilijk. Uh, maar goed, daarentegen zei ik ook allemaal zo, wij zijn niet de enige. Mijn vrouw doet dat al heel lang, zonder moeder. En, dus ja, dan, dan uh, hebben. Nou uh, ja, daarentegen is het zo dat zij natuurlijk nog haar vader heeft. Uh, ik heb al heel lang, dus geen vader meer. Dus, ja, Vaderdag is dan voor mij ook al heel lang uh, nooit een issue uh, geweest. Natuurlijk, nu voor mij is al vanwege de kinderen. Maar voor mij, uh, naar een vader toe, ja, dat. Uh, ik, was, uh, ik was acht toen mijn vader overleed, dus ja, uh, dat is al. Uh, al Lang, 47 jaar. Is uh, 48 jaar dan? Nee, 47, nee 48 jaar wordt het, dan, wordt het dan dit jaar. Dus ja, weet je. Uh, dat zijn zo van die dingen die. Ja, die gebeuren gewoon. En dan kun je. dan kun je niks doen, daar heb je geen invloed op. Uh, het zij zo. Dus. Ja, het, het is lastig. Het is wat het is. Uh, maar ja, dat dus. En. Uh, ja goed. Uh, lopen. Vier rondjes. Ging niet al te best. Ik hoefde dat het nou per week uh, steeds slechter gaat. Maar ik heb ook het idee dat ik, uh, het afvallen uh, lukt mij niet zo uh, deze, deze keer. Ik uh, ben er wel iedere keer aan te denken, maar iedere keer komt er toch weer iets tussendoor waarop je dan weer de moeite hebt om. Ik uh, heb vrijdag een bol gehad op het werk. We hebben zo'n je uitgenodigd, nou, dan eet je wel wat, wat frietjes, maar zonder saus. Uh, ja, dan eet je ook een snack. Uh, Daar wil, je, die wil je toch ook een beetje, een beetje meedoen. Nou, gisteren uh, uh, uh, hebben we bij vrienden van ons uh, de achtertuin uh, gedaan. Nou, dan uh, eet je een broodje knak. Ja, wat gaan we dan eten? Ja, ja zover, uh, ik heb eigenlijk weer een frietjes. Ja, weer frietjes. Nou, dat heb ik dus niet gedaan, ik heb gewoon een boterham gepakt. Uh, om het niet te, te gek te maken. Vandaag met voetballen komen we laat thuis en uh, zullen we waarschijnlijk ook weer frietjes eten. Dus ja, weet je, er zijn van die dingen. En natuurlijk kun je zelf een keuze maken door dat dan niet te doen. Maar ja, je moet uiteindelijk toch eten. En, uh, uh, ja, daar zijn al van die dingen waar ik dan af en toe wel eens wat, uh, wat uh, moeite mee heb. Uh, vanwege de ja, ontstaande situaties die, die je dan hebt waar je, ja, waar je even geen invloed op hebt. Maar ja, uiteindelijk, ik ben er zelf bij. Uh, ik hou het zelf in de mond. En, uh, dus ik moet gewoon weer uh, echt proberen weer wat, wat, wat strenger en strikter te zijn. Uh, nogmaals, het heeft natuurlijk ook een klein beetje te maken met de omgeving. Als de omgeving meewerkt, dan, uh, dan is het natuurlijk altijd uh, fijner. Ja, als de omgeving ook uh, een beetje oplet op het, uh, op het eten en uh, niet uh, zo van, uh, laten we maar weer friet gaan houden. Uh, nee, dan moeten we gaan kijken van, om weer. Gewoon wat gezonder, gezonder te eten. Mooi, ja, vandaag ook weer, zoals ik al zei, moederdag. En we moeten gaan voetballen. Normaal gesproken was het een vrij weekend, maar door al het, al het geschuif van, van de competitie. Vanwege, ja, vanwege het, het coronageval nog vorig jaar, ja, zijn alle wedstrijden opgeschoven en hebben ze allemaal weekenden inge ja, ingelast, waaronder waarom dus ook uh, ja, dit, dit uh, voetbalweekend. Uh, nou, ik, uh, zie je ziet dat ik nog niet naar huis aan het rijden ben, maar dat ik even naar de winkel uh, ga. Ik moest even wat bootjes halen voor de moeder de vrouw, want ja, de kinderen willen natuurlijk wel een bijtje geven straks. We moeten vroeg weg, we moeten naar Sauvolde, dus uh, dat is een eindje kachelen. Vroeg naar uh, Juliana. En, uh, ja, dat soort dingen. Dus, ik ga even naar de winkel. Um, en dan uh, zou ik in ieder geval zeggen: van. Uh, vond je het uh, leuk weer? Leuk. Oké, okay, het is ja iets uh, persoonlijker geweest. Maar, uh, vond je leuk? Dan even uh, duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan, uh, ja, volgende week zondag weer een. Uh, ik hoop een iets beter verhaaltje dan, uh, dan uh, vandaag. Dus, uh, ik zou zeggen: tot de volgende keer. And Joe.